iedereen kan haken, uh, ik wil jullie eerst hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken, uh, duimpjes omhoog <laughs> onder de video opklikken, abonneren, heel erg leuk, het stimuleert mij om iedere keer nieuwe video's te maken en dit keer het Tweetfest twinkle en ik heb hem twinkle genoemd omdat ik eigenlijk uh, Daarna de, ik heb eerst tweet, tweet vest gemaakt met deze bol met tweet van de zeeman. Uh, daar zit 100 gram op en 163 meter. En ik heb de Julia shiny gebruikt. Daar zit ook 100 gram op, maar die is 160 meter. Um, ja, het, het motiveert iedere keer maar weer om ja video's op te nemen. Ik zal onder de video hieronder zetten hoeveel Wolkvogel ik voor gebruikt heb ik heb dus inderdaad het de tweet vol van zeeman gebruikt en de julia shiny uh, onder de video komt dus uh, het aantal bollen welke ik gebruikt heb je hebt nog meer nodig een schaar haaknaald nummer 6 uh, steekmarkers en een stopnaald en ik heb dit vest in 6 maten uitgelegd Um, er is ook een kooppatroon van daar laat ik dadelijk eventjes een stukjes van zien en de kooppatroon kan je bestellen op iedereen kan haken het hotmail.com of via messenger dus ik zou zeggen haal de wol in huis en haak lekker met mij mee voor dit leuke vest in zes maten dus dan kan je echt wel uh, ja, lekker doorhaken. ik zou zeggen haak lekker mee en ik zie je zo weer terug. Tot zo. We beginnen met het achterpand. En het achterpand is gewoon helemaal vierkant. En dat haak je. Uh, tot 90 centimeter en je zet even dit is de maat uh, maat 36 38 zet je 61 lossen op voor maat 42 44 zet je 73 losse op kijk die staat tussen haakjes en maat 48 50 zet je 85 losse plus de drie begin losse zet je op en dan gaan we aan het patroon beginnen en even kijken of ik het haakpatroon hier heb ik bij de hand uh, dus als je het patroon wilt bestellen dat kan via iedereen kan haken at hotmail.com of een messenger berichtje sturen hieronder uh, uh, de video is iets lastiger om te beantwoorden dus een messenger berichtje is het makkelijkste ik stuur je een tikkie en dan uh, krijg jij ook het haakpatroon we gaan dus nu met dit aantal steken wat je opzet deze aantal lossen welke je nodig hebt die haak je tot 90 centimeter en dat maakt niet uit voor welke maat en um, ja dan gaan we aan het patroon beginnen en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! Voordat we zelf gaan haken laat ik heel even het leuke patroon zien uh, dit is met de julia shiny gemaakt maar het tweetvest kan je ook met tweetwol maken als je maar eigenlijk wol koopt waar je met haaknaald nummer 6 mee kan haken en kijk hoe mooi dat ja dit patroontje is het is heel makkelijk het patroon is eigenlijk deelbaar door ja 8 kijk je je ziet hier een V die zit in één steek. Dan sla je twee steken over. Dan zie je een moesje die zit ook in één steek. En dan sla je weer twee steken over. En dan krijg je weer die V-steek in één steek. En dan sla je weer twee steken over. Ja, het is een heel makkelijk patroon, dus we gaan gauw beginnen. En ik zou zeggen, ja blijf gewoon even tot het einde kijken. Want ja, hoe meer je kijkt, eigenlijk, hoe meer je iedere keer leert. Uh, het achterpand uh, en de voorpanden zijn zonder boord. Ik heb alleen een klein uh, boordje aan de mouwen gemaakt. Dus dan kan je meteen met het patroon beginnen. Tot zo! We beginnen dus met het achterpand, met het aantal op te zetten steken, met een wat ik net heb verteld, met een opzetlus, haaknaald erin en goed tellen en natuurlijk de laatste drie lossen erbij. Dus 61 lossen voor maat 36-38. 73 lossen voor maat 42-44. En, en 85 lossen voor maat 48-50. En natuurlijk die laatste 3 lossen. Dus we gaan beginnen en dan zie ik je zo weer terug als je de losse ketting klaar hebt. Tot zo ik heb natuurlijk een kleinere losse ketting gemaakt omdat ik het patroon even uit wil leggen en we gaan natuurlijk nog drie extra losse voor het begin maken en dan pak ik even het patroontje erbij je begint dus die losse ketting heb je gemaakt dan begin je aan de even nadenken 1 2 3 4 5 6 zevende steek daar steek je in en dan gaan we een bundel maken, dus deze bundel die ga ik nu uitleggen we slaan er 1 2 3 4 5 6 7 over en dan gaan we een bundel maken dus je steekt in je haalt je draad op en je slaat om door twee en dan doe je het nog een keer in diezelfde steek je haalt je draad op, omslaan door 2 en dan ga je je bundeltje afmaken en dan haal je door alle drie de lussen dan een losse, sorry een losse en dan ga je nog een bundeltje maken in diezelfde steek, dus je slaat om, je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2 en weer een keer omslaan en weer een bundeltje maken, insteken draad ophalen en weer omslaan en door 2. Dan heb je drie lussen weer op je haaknaald en dan gaan we omslaan door alle drie de lussen. Zie je? Dan heb je twee van die leuke moesjes die heb je klaar dan gaan we een losse doen en dan slaan we twee steken over, kijk we doen een losse en heb ik dat net in dat bundeltje nou ja we doen het nog wel een paar keer doen we een losse moeten tussen ik weet het niet, ja die heb ik wel gedaan, dus we gaan nu naar deze steek dus we slaan een twee steken over en we maken een losse, we doen dus dan een stokje, een losse en een stokje en weer een losse ertussen. als je het patroon door hebt nou dan kan je echt lekker bij de tv haken een losse je slaat 2 steken over 1 2 1 2 sla je over dus in die derde je maakt een stokje een losse en je maakt weer in diezelfde steek een stokje dan heb je so hier dus die bundeltjes die moesjes en je hebt hier de v steek dan gaan we een losse maken en we slaan weer een twee steken over en we gaan weer een bundeltje maken een moesje dus je steekt so in je haalt je draad op omslaan door twee, je steekt nog een keer in, eerst omslaan, je haalt je draad op, omslaan door 2 en dan weer omslaan. Door 3 en 1 losse. En je gaat nog een bundeltje maken, dus nog een moesje in dezezelfde steek. Dus je steekt in, je haalt je draad op, omslaan. Door 2 en weer omslaan. En je gaat nog een keer insteken, je haalt je draad op, weer door 2 lusjes en dan sla je weer om door drie lusjes en weer een losse zie je? in het begin trekt het wel een beetje vind ik aan de onderkant maar dat gaat weg hoeveel meer dat je het patroon um, ja, gaat maken we hebben net een losse al gedaan we gaan nu een twee steken overslaan en we gaan weer een stokje maken Losse en weer een stokje in dezezelfde steek, en een losse, en zo maak je de hele toer af tot het einde. Dus je maakt die bundeltjes, die moesjes, twee steken overslaan en je maakt dan een stokje, een losse, een stokje twee steken overslaan en weer die bundeltjes en dan zie ik je op het einde zie ik je weer terug, tot zo! dan zijn we nu op het einde van de toer ik ben uitgekomen op een bundeltje en ik heb al een losse gedaan en het laatste is dus een stokje, dus de laatste van je patroon is een stokje en dan gaan we het weer keren. Dus we maken nu een stokje en we gaan met 4 lossen gaan we het weer keren. We gaan iedere keer 4 lossen doen, dus drie lossen is het eerste stokje, en een losse dat is voor de ruimte die je nodig hebt om aan het volgende bundeltje te beginnen. Dus we keren het werk en dan gaan we precies hetzelfde doen als toer 1, dus het is maar één toer. Het hele patroon is maar een toer. Even wat garen pakken en ik altijd een beetje vervelend dat je moet wachten. Maar nu hebben we dus die 4 lossen gedaan, en nu gaan we in die bundel weer een bundeltje maken. Kijk, iets dichterbij kan laten zien. In de bundel gaan we weer een bundeltje maken, dus omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan weer door 2, en dan door 3. Dus dan doe je eigenlijk twee van die halve afgemaakte stokjes maak je af en dan ga je een losse doen die mag je niet vergeten en dan ga je weer een bundeltje maken dus eerst omslaan insteken draad ophalen omslaan door twee omslaan insteken draad ophalen omslaan door twee en omslaan door drie en een losse zie je dan krijg je door die vier losse, iedere toer maak je vier losse, krijg je die ruimte en je krijgt weer een mooi bundeltje na elk, ja, elk uh, ja, stokje of bundeltje maak je weer een losse, dat hebben we net gedaan en nu gaan we weer in deze, dit noem ik een v-steek, dat is een stokje een losse een stokje, hierin gaan we weer een stokje een losse en een stokje maken, een stokje, een losse en een stokje en een losse en dan komen we weer aan bij een bundeltje je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2, nog een keer omslaan, insteken, draad ophalen omslaan door 2 en dan omslaan door 3 en 1 losse dan weer omslaan, insteken, draad ophalen omslaan door 2 omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 omslaan door 3 en een losse zie je dat je dan dadelijk gewoon een heerlijk tweetvest krijgt want je ja je haakt gewoon eigenlijk alleen maar ja stokjes of bundeltjes en losse iedere keer wel die losse tussen zodat je wel die ruimte tussen krijgt dus een stokje een losse en weer een stokje tussen die V in gewoon tussen die v in dus je hoeft helemaal niet te zoeken naar je ja, naar je steek die los hebben we gedaan en dan gaan we nu weer bundeltjes maken ziet er nou misschien een beetje raar uit maar het komt echt goed omslaan insteken tussen die bundeltjes insteken draad ophalen omslaan door 2, omslaan insteken draad ophalen Omslaan door 2, omslaan door 3, omslaan 1 lossen en weer een bundeltje. Nou, je weet nu hoe je een bundeltje moet maken. Je gaat in de opening, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan, insteken weer in dezelfde opening. Je haalt je draad op, omslaan door 2 en dan omslaan door 3 en een losse, ik doe die altijd meteen daarna die losse zodat je echt uh, meteen uh, ja, het patroon te pakken krijgt, kijk ik zal nog eventjes het patroon laten zien hoe mooi dat het wordt En dit is echt zo'n lekker vest van uh, lekker over je mooie blouse heen en uh, of over een t-shirt wat je mooi vindt en dan ben je toch een beetje warmer aangekleed nou dan zijn we weer bij die v-steek die losse hebben we al gedaan en dan gaan we een stokje doen een losse en weer een stokje en weer een losse en zo maak je je hele toer af en dan zie ik je op het einde dan zie ik je weer terug tot zo En nu zijn we op het einde van de toer bij de bundeltjes. En de lossen hebben we al gedaan. En je maakt gewoon een stokje eigenlijk in deze opening. Einde van de toer is altijd een stokje. En je begint je toer met 4 lossen. Altijd met 4 lossen. En dan keer je weer je werk. En dan ga je het weer beginnen zoals ik het uitgelegd heb en zo maak je het af tot 90 centimeter voor het achterpand en dan zie ik je terug als we aan het voorpand gaan beginnen tot zo We gaan nu aan het voorpand beginnen en ik leg het gewoon netjes uit en ik doe het niet echt meer voor. Dus uh, even kijken hoor, dit is de matentabel. Voor uh, maat 36-38 zet je dus 31 lossen op. En voor maat 42-44 zet je 37 lossen op. En voor maat 48-50 zet je 43 lossen, plus 3 losse op dus dat het voorpand is hetzelfde als het achterpand alleen wil je natuurlijk voor de halslijn wil je gaan minderen uh, ik heb wel gekozen en oh ja nu is misschien onduidelijk uh, voor een mindering hier zo kun je het beter zien voor een mindering naar de halslijn of naar de schouder zeg maar um, dan moet ik dit even meten momentje ik ben uh, begonnen met minderen vanaf de onderkant en ik kan het heel moeilijk filmen hoor, zie ik op 55 centimeter en uh, dat is 22 inch en toen ben ik gaan minderen en ik zal het heel eventjes iets beter gaan uitleggen en dan uh, ja dan heb je je voorpand ook af en die haak je tot dezelfde lengte natuurlijk als je achterpand en dan leg ik nu even de camera goed zodat ik even goed het minderen van het volpand kan uitleggen tot zo als je gaat minderen vanaf 55 centimeter dan zet je eerst even de steekmarker in je werk zodat je weet van je bent daar vandaan het minderen gegaan en je ziet dan eigenlijk een hele logische stap je gaat dus van uh, een moesje van 2 ga je een moesje van 1 maken en dat doe je ook weer drie toeren. dus en dan ga je weer natuurlijk minderen want dan ga je weer naar boven en dan zie je dat je bij die V geëindigd bent en dan sla je dus het moesje over en maak je een stokje op het eind en dan ga je weer minderen met 1, 2, 3 toeren stokjes. In plaats van omdat je natuurlijk van die V afkomt, dan ga je alleen maar stokjes zetten. En dan zet je een stokje op een stokje. Dat doe je 3 toeren. En dan ga je weer 3 toeren. Omdat je weer die stokje, dit stokje moet overslaan. Dan ga je weer naar de moesjes. 1, 2, 3 toeren en dan ga je weer drie toeren enkele moesjes maken ik hoop dat je het een beetje goed kan zien zo en na die drie enkele krijg je weer die v-steek dus je slaat dan weer het moesje over en dan ga je nog 1, twee drie toeren stokjes haken en dan ben je bij de schoudernaad en dan is je voorpand af en hoe doe je dit dus met de andere zijde de andere zijde dat gaat eigenlijk in spiegelbeeld dus je legt dit neer en dan haak je weer hetzelfde en je kan gewoon dit weer aanhouden want wat doe je dan als je deze dan nog een keer gehaakt hebt? die leg je dan in spiegelbeeld neer dus het is niet moeilijk je hebt dan altijd twee dezelfde panden dan zijn we nu aangekomen bij de mouw van de tweed vest um, alles voor het haakje staat is maat 36 38 tussen haakjes is maat 42 44 en na de haakjes is maat 48 50 je zet uh, voor de mouw um, voor maat 36 38 dus 25 los op en voor maat 42 44 31 lossen en heb je deze maat 48, 50, zet je 37 lossen op. Plus 1 extra lossen, dat is het de begin lossen. Um, je maakt eerst een boord met 7 toeren vaste. Je haakt dus uh, 7 toeren vaste. Kijk, dit zijn 1. 2 3 4 5 6 7 toeren vaste en dan begin je aan het patroon en het meerdere van de mouw dat doe je dus iedere keer eigenlijk eerst een stokje drie toeren en dan ga je drie toeren weer de v-steek maken en daarna ga je weer meerdere met het moesje en dan doe je eerst drie toeren één moesje en dan ga je weer het patroon vervolgen zodat je weer die twee moesjes krijgt en zo meerder je de mouw tot de gewenste lengte en de lengte heb ik hier die staat op 38 centimeter of 40 centimeter of 40 centimeter en dat ligt natuurlijk aan welke maat dat jij gaat maken en dan gaan we weer verder met het uitleggen van hoe ga ik nu meerdere? tot zo als je bij de mouw moet gaan meerderen, dan heb je al drie toeren gehaakt en ik ben nu heb ik al vier lossen gedaan en dan ga je eigenlijk als je gaat meerdere je eigenlijk zorgen dat je zo'n veetje aan deze kant erbij krijgt, maar ik doe dan gewoon een stokje, dus je hebt hier vier lossen en je hebt al gekeerd. En ik doe een stokje in die opening en een losse, en dan pak ik weer het patroon. Ik ga weer het moesje maken. 1 lossen en weer een moesje en een lossen en dan haak ik weer gewoon het patroon door tot het eind en dan is dit een meerdering en hier op het eind dan zie ik je weer terug Tot zo en dan zijn we nu op het einde van de mouw en je ziet dat je hier die v-steek hebt gehad en dat we dus weer eigenlijk met de moesjes gaan werken met die groepjes maar omdat het een meerdering is doe ik gewoon eerst een moesje en die zet ik hier op die onder ja, tussen die laatste steek in in deze opening dus dan ga ik mijn draad ophalen en dan maak ik een moesje, dus door 2 omslaan, weer insteken, draad ophalen, omslaan door 2, en weer omslaan door 3. Een lossen, en ik ga het eindstokje maken. Hier op het einde. zie je dat je dan een meerdering gedaan hebt en we gaan nu de teruggaande toer gewoon um, eigenlijk op dit moesje weer een moesje maken en we zorgen dat we iedere keer pas gaan meerdere na drie toeren dus 1 2 3 dan meerdere dus nu gaan we weer drie dezelfde toeren maken en nu nog 2 dus want we hebben deze al gemaakt en dan ga je weer een meerdering maken dus we gaan nu 4 lossen maken 1 2 3 4 we keren het werk en we gaan nu dus op dit moesje gewoon een moesje maken En een losse, en dan herhaal je weer het patroon. Dus hier, die V-steken hier tussenin. En een losse, zie je dat je dan gemeerd hebt, en dat dit alweer de tweede toer is. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug dat zo. en dan zijn we nu op het einde van de toer bij de mouw en we zetten dus een stokje op dit vorige stokje en een losse en we sluiten de toer met een stokje en dan beginnen we weer aan de nieuwe toer met Vier lossen: 1, 2, 3, 4. En dan keren we het werk. Kijk hoe leuk! En die mouw dat gaat vanzelf, dan um, ja, wijder worden. Dus om de drie toer: dit is de laatste toer met het stokje. Dus ja, dit uh, wijst eigenlijk zichzelf. Dus nu ga je nog een keer een stokje op een stokje zetten. 1 lossen en nu pakken we gewoon het patroon weer op met het moesje door 2 omslaan weer insteken, draad ophalen, omslaan door 2 omslaan door 3 en 1 lossen en weer insteken in dezelfde opening. Raad op halen, omslaan door 2, omslaan door 3 en 1 losse en dan pakken we weer het patroon en dan zie ik je op het einde dan zie ik je weer terug, tot zo en dan zijn we nu bij het laatste de laatste toer of tenminste het einde van de toer met de moesjes dan gaan we daar nog een moesje op zetten en een losse en we sluiten weer de toer en weer 4 losse 1 2 3 4 iedere toer eindig je met 4 losse en dan gaan we weer de toer andere toer beginnen van de mouw en dan gaan we weer meerdere dus om de drie toeren ga je meerdere en nu je raadt het al nu gaan, meerdere, nu gaan we meerdere nu gaan we nog een moesje erbij maken zodat we dit patroon weer krijgen van die moesjes en nu pak ik gewoon eigenlijk het midden, zodat we daar dus die moesjes op kunnen maken dus we halen de draad op, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 dan heb je weer 3 lus op je haaknaald, omslaan door 3 en een losse en dan gaan we weer in diezelfde steek een moesje maken, zodat we gaan meerdere Iedere drie toeren ga je een moesje meerdere of een stokje of maar net hoe het patroon is en dat moet je dus gaan vervolgen. Een losse en je gaat weer het patroon vervolgen. Dus je gaat hier weer een V-steek op maken. Dat is een stokje. Een losse en een stokje. En meer een lossen, en dan ga je de hele toer afmaken, en dan zie ik je op het einde van de toer. Dan zie ik je weer terug tot zo, en dan zijn we nu op het einde van de toer, en hier ze eindigen we dus met die uh, stokjes. En dan gaan we dus een kijk, we moeten dit patroon hebben, dus we moeten nu die V-steek weer hebben dus we gaan nu op die meerdering gaan we een na die drie toeren gaan we een v-steek maken dus we zetten op dit stokje een stokje een losse en een stokje en een losse dat is het fijne van het patroon je doet iedere keer een losse tussen je werk dus je kan dit heel makkelijk bij de tv haken en nu sluit je de toer met een stokje dus je gaat hier in die opening in en je maakt een stokje en dan begin je weer je nieuwe toer met je vier losse zie je dus zo maak je de mouw zo ga je meerdere na drie toeren iedere keer meerdere je zodat je het patroon weer gewoon vervolgt dat je die V krijgt, die moesjes, de V en de moesjes, dus die, die herhaling krijg je iedere drie toeren en dan haak je de mouw tot de gewenste lengte. En ik zal straks het patroon even nog even laten zien, hoe lang dat de mouw gaat worden in welke maat. Tot zo. Als je nog het patroon wilt met de matentabel, dan uh, ja, kan je dat bij mij bestellen, zoals ik het al gezegd hebt, heb. <laughs> uh, ik zou zeggen, heel veel haakplezier met het uh, tweetvest, twinkel En uh, de afwerking uh, leg ik in de andere video uit, omdat het anders echt te lang wordt. Dus ik zou zeggen, graag de duimpjes omhoog hier abonneren op mijn foto klikken en zet de notificatie aan en tot de volgende video tot ziens